Hi guys! We zijn in Tulum, Mexico. Yeah. Ja! Kom maar nu hier naartoe. Ja! Nee. Ik kom gewoon in de vlog. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hoi, welkom bij deze video. Leuk dat je weer kijkt. En in deze video nemen we je mee naar de leuke plekken die we ontdekt hebben hier in Tulum. En we hebben een aantal mensen uit Nederland ontmoet die ook uh, op reis zijn als Digital Nomads. En een familie die een wereldreis maakt. Dus uh, dat ga je allemaal in deze video zien. En je ziet zelfs nog hoe we aan abonnees komen gewoon op straat. Hier. Ja. Ik ben Tino. En ik ben Angela. En samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond als Dutch Nomad Koppel. Pioniers in een leven buiten de gebaande paden. Auto zit vast. Iedere week sturen we een kaartje naar iemand die een reactie heeft achtergelaten op de vorige video. Vorige week hebben we ook weer heel veel leuke reacties ontvangen. Zeker. En ja, aan het einde van deze video maken we een bekend wie er een kaartje van ons ontvangt. Hier uit Toulouse met een persoonlijk berichtje. Zonnebrilletje heb je hier wel nodig. Het zand is wit, fel zonnetje. Het is nu uh, 11 uur en we zijn nu bij Ical. En het bijzondere is dus een plek waar we nou ja, hier verderop zitten: uh, Pancho Villa. zijn we al een paar keer geweest, ook een heerlijke spot. Maar we wisten dus niet dat dit hier zat. En het is super mooi. Heel veel uh, gezinnetjes ook, dus veel kinderen aan het spelen. In de, in de jungle echt gebouwd, dus er lopen ook iguana's en gekko's rond. Een mooi plekje om uh, even wat foto's te maken. En zo ontdekken we dus in Tulum steeds weer nieuwe, nieuwe plekken die, die fijn zijn en waar wij het naar ons zin hebben. En daar is dit er zeker eentje van. Even, aan wie hebben aan tafel. Ja, dit is Sven. Hello guys, hoe is het? Ja. <laughs> Ik kom gewoon in de vlog. Ja, Sven ja, ja, ja. nice. uh, kennen uh, ja, we van Instagram. En wat is je Instagram naak? Traveling.Dutchman. En we kopen elkaar al zes jaar. Dus... Toen jullie naar Tulum gingen voor het eerst, toen ben ik jullie gaan volgen en ja. nu alweer weer jaar verder zitten we hier samen. En nu zijn we ook een normaal. We starten niet. en nu komt we elkaar aan toe. toe, toe, toe. toe. Ja. De cirkels rond nu weer een nieuwe maken. Ja. En ik, vind, ik vind het heel grappig gewoon dat je elkaar een soort van kent ook. Oh, oh, oh. ja. De volgende dag was het de volle maan en zijn we weer terug gegaan naar IKAL. ...om uh, ja, de volle maan op te zien komen uit de zee. Ja, dat was gewoon prachtig. En uh, We waren dus inderdaad bij Ical en daar was ook esthetische dans uh, bezig. Dus mooie muziek. En ja, op een gegeven moment, uh, ja, ineens, het ging heel snel, de maan ja, kwam zo. op. En, ja, je voelde de energie en ik ging gewoon vanzelf dansen met Filou. En Filou vond het ook heerlijk. Het was een soort van meditatie, Nou, inderdaad. <laughs> ik het wel. Ja, ja. Een soort van trance en echt een, een, een ja, geluksgevoel. En, zo mooi. Ja, het was prachtig, hè? ja. En ik was de foto's en video's aan het maken en ik zag Anne ineens dansen met video. Ja. Dus ik heb heel dus het, snel ja. wat shots gemaakt. Dus ja. het is niet de beste kwaliteit, maar wel nee, heel inderdaad. mooi, heel intens. Heel... En verder hebben we uh, daar weer lekker weer uh, afgesproken met uh, Jelle en Michelle en met Sven. Dus het was een heerlijke avond. Ja, daar is hij weer. Hij ja, bent er weer. Ja, ja, hij is erbij. Maar vanavond zijn we met uh, nog een uh, nomad voor erbij. bij. Goedenavond. Goed uit Mexico. Ja. <laughs> Jelle en Michelle, uh, ga ze volgen. Ik zal de linkjes onder de video zetten. De reizende psycholoog. Dus dat hebben we hier. En Sven, ja die hebben we gisteren al uitgelegd. Maar Sven, die, als je nog een mooi hotel hebt en daar toch een foto van hebben. We Sven. We doen een... op Maar we zijn hier ook nog omdat het full moon is. fantastisch uit. Maar ja, vooral ook gewoon, uh, mooie verhalen over... Uh, ja, waar ja, ja, we in Mexico ja, toe moeten. Of waar ook de wereld. Okay. Nou, een rustige start van, uh, van de week, maandagochtend. En uh, het zwembad is alweer mooi schoon. En wij zitten dus daar, dat appartementje op de hoek. Heerlijk vrij. Net even croissantjes gehaald, wat vers fruit. Ja, toch een beetje paas vieren. Maar er begint weer een nieuwe week. Lekker een beetje ons ritme oppakken en zo. En, is die lekker? Voor de eerste te horen. Nou, deze kan je gelijk doen. Nou, het is een heerlijke Jenny. Ja. Met uh, appel en koeien. Jij je, je vindt Paas ook zo leuk, hè? Ik wil hier met de paaseieren spelen. Dat is goed, liefje. En een paar croissantjes, yoghurt, fruit, koffietje. Nou, wat wil je nog meer? Wat meer heb je niet nodig? We hebben Paas-en. Nou, een stukje juffie. Oh, kijk eens. Is ook goed. Ja zo, zo. Zo. Ja! Ik zie het. We moeten de was nog even wegbrengen. Nee, ik wil eerst maar de was Oh yeah, yeah. Ja. Niet was wegbrengen. Ja, maar ze hebben ik op mijn handen vol. Dan gaat niet Ja, in. is ook zo. Nou, ga zitten. Jij ook werk ze? Op de fiets. Op de fiets gaan we. Dag mama, Naar. Tot straks. Tot straks. Ook mee. Ja. Doei. Doei! Doei mama. Doei mama. En, uh, mijn idee is om nu even een uh, foto te editen en uh, hem dan strakjes ook te gaan posten. Ook om onze video nog even te promoten, die we gisteren op zondag hebben uh, gelauncht. Er zijn hartstikke veel leuke reacties weer opgekomen. Het was een hele gezellige vlog, vond ik zelf. Vooral uh, ja, hoe we hier uh, ons plekje vinden. Maar uh, ja, nu hebben we de lekker, lekker de routine te pakken. Dus uh, we wisselen de dagen af. De ene dag werkt Tino, de andere dag werk ik. En uh, ja, zo heb je ook één uh, op een lekker uh, je momenten, uh, de momenten met Filou. En uh, alle aandacht voor haar, dat is ook gewoon heel fijn. En de ander kan lekker focussen op het werk. Dus, uh... het ding is zwaar trouwens. Ik vlog, het is echt lang geleden dat ik heb gevlogd. En we hebben uh, een hele mooie camera, dat is allemaal leuk, maar is zwaar. Dus uh nog meer spierballen. <laughs> ja, even de tafel afruimen en dan uh, aan het werk. Terwijl Anna aan het werk is, zijn Filou en ik naar de speeltuin gegaan in het dorpje van Toedoen. Filou, lekker op de fiets. Dus daar zijn we nu even. Dan gaan we lekker wippen en schommelen en uh, kan de glijbaan. En daarna gaan we denk ik nog wel even ergens een, uh, een lekker drankje doen. En deze is ook zo, die wip is behoorlijk hoog. Dus uh, nu uh, het schip in. Waar kan je naar buiten? Ja, Oh ja, perfect zeg. Papa, kijk, ik vind hem heel goed klommen. Ja, dat ging hartstikke goed. Het is leuk om hem oh, oh, de Filou, uh, jij hebt ze in? Een wortelsap, hè? Ja. Wortelsap. Nou, dan gaan we dat dus even doen. Zullen voor tien minuutjes fietsen? lekker door de straatjes van Toulon, altijd levendig, kleurrijk. Kijk. Wat hobbeltjes links en rechts en dan zijn we er, Filou. Ja. Filou heeft een lekkere sinaasapsap. Wat de specialiteit is van dit zaakje is dat ze cacao eh, drankjes maken. Koud of warm. Maar dan altijd met allerlei lekkere smaakjes. Ja. Ik heb nu eentje met lavendel en mint. Maak ook je voor jou? Koffer? Lekker. Dat is het smaakt heel erg minterig. Heel erg mint. Mm. Niks verder, het dus minterig. Niet zo lekker dus. Mm. Hallo! Ik ga ik even lekker een uh, flesje wijn halen. Tortilla chipjes van die uh, nachos, maar tortilla meer. Ja, de dingen? Nou, ze hebben hier een speciale naam, weet ik nog niet. Maar dat is lekker, maken we eigenlijk guacamole. Even lekker genieten van de, de maandagmiddag, want de maandag is alweer voorbij gevlogen. Het is warm, echt. Ja, dus die nacho cheese, dat heet uh, totopos. Totopos. En daar hebben we allerlei op. Dit is met mais. Dus dit is een nieuw. Nuevo. Nou, hier halen we ook altijd het water. Dat ligt daar. Ja, dat gaat een kent, van uh, 6 liter of 10 liter. Ik had 10 liter. Maar ja, dat is dan weer lastig als je dat in een klein glaasje wilt schenken. Allemaal van die dingen. Maar het is prima water. Uh, ja, je ziet het. Een mooi winkeltje waar je van alles kan halen. Allerlei uh, ja, dingen die echt uh, de essentials, dus dat is, dat is handig, Het is echt om de hoek. Dit ga ik even afrekenen en dan gaan we lekker uh, kwakkermolen maken. wordt het wat koeler? Doe het lekker geslapen, lekker gedoucht, en dan even lekker een stukje fietsen en een ijsje eten. Ja. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Campanelle. Ijsje. ijsje. So, call me those are your subscribers. Call Hi guys! We're in Tulum, Mexico. Yeah! Are you enjoying it? We are loving yeah. it. Yeah, so, it. it's N O. N O M? o M. Uh, so o? Oh, okay, sorry, sorry. Uh, Dutch, been no, been been So, been the been first one is an M. Oh, the uh, first uh, one is an M. Sorry, I make a mess of it. Don't worry about it. We're on vacation, everything so is So, is it? That's true. I just hit the subscribe button. Awesome. <laughs> I just said that's Great. how we get our I subscribers. Love. Yeah, that's how you get them. And now I'm gonna also put it on Facebook to thank no. you. No. Oh, thanks so ,000 much. Two thousand on Facebook. Katie, nice to meet you. And nice to meet you too. Dit is echt grappig dit. Nee, dat verwacht ik zo niet. Zijn ik kom hier naartoe. We komen nu hier naartoe. Ja, <laughs> ja weer een mythe. Weer een mythe met liefst van Noor. En die maakt ook hele mooie foto's. En die zijn nu ook op wereldreis. Ga je ze voor het eerst zien? Oh. Ja? Ja, leuk hè. Kunnen ze zien en horen wat er. De... En wat heb je allemaal al gezien? Een rog. Een rog in het water. En een schreeuwpad. Zo, dat is nu. Twee. Twee zelfs. Wauw. Zo, dat is gaaf. Eigenlijk vier. Vier toch? Volgens mij waren het er acht zelfs. Ja. Wow. Zo. Ja. Oh ja. Papa, kun je ook een puntje aaien? Had jij hem al Is het een zak? Ja. ja. Ja. Het is uh, vroeg vanochtend. Zes uur, Fidu was al wakker. Het is wel heerlijk om uh, rustig even hier te zitten. kop koffie erbij, uiteraard. Kijk, onze eigen kopjes voel je toch gelijk weer thuis. We nou, voelen ons overal thuis met die kopjes koffie. Heerlijk, super rustig, stil. En je hoort alleen maar geluiden vanuit die jungle, van die vogels. Ochtendgezang, uh, de haan, ver weg. Let. Hey, Luffy. Goedemorgen, woon is die. Ja, daar liggen de vriendjes. Loe En penneloppen. Hé, hey. pullenbloe. Penne pullenbloe. Hoe? Pullenbloe. Ja. Ik, ik, zei, zo. Ik, ik zei het toch. Nou, inderdaad, heb je het leuk bedacht. Tino, wat is er aan de hand? Nou, ik zit niet voor niks op mijn kleine computer. Op mijn computer. Ja. <laughs> Bedankt. <Ja. laughs> Gisteravond wilde ik even de video's uh, ordenen en uh, op volgorde zetten en uh, kreeg allemaal strepen in het scherm. En dan, als ik hem dan half dichtklap, doet hij het weer wel het scherm. Maar ja, dat is natuurlijk niet mee te werken. Dus uh, er is iets uh, defect. Het lijkt een mechanisch iets of een kabelbreuk of iets. Dus, uh, we zijn gelukkig goed verzekerd. Dus dat moet ik nu even melden en dan een partij zoeken die het kan gaan repareren. Oh ja. <laughs> Wat is dat? Ja, ze kijken. Van een verbrand rozijntje. Nou, ja, Filou vol. Mm, nou, lekker, Liefie. He. Fijn. Het Wel echt heel erg leuk om te zien hoe Filou meer vertrouwd raakt in het water. Echt, de eerste dag was het toen we hier waren, vond het echt allemaal heel erg spannend. Maar nu springt ze erin en zwemt ze aan de hand, helemaal zelf in het diepe. We wandelen naar holistica en ze doen daar ook yogalessen aanbieden voor een leuke goede prijs. Voor 15 euro kun je al een les volgen. Misschien van de week of een keer. Lekker goed ja. idee. Ooit uh, toen we begonnen heb ik een keer opgeschreven hoe de ideale dag eruit zag. Dat was ochtends zwemmen en dan uh, daarna even lekker wat uh, werk doen. En dan uh, lekker rustig een kopje koffie ergens drinken, gewoon oh, een hele relaxte dag. En daar zat ik nu aan te denken. Hij zit ook nog steeds in onze cursus, die opdracht. Dus hoe ziet je ideale dag eruit? Nou, nu geven we die opdracht weg. Maar er zit natuurlijk veel meer in die cursus. Maar in ieder geval, uh, uh, dat was perfect. En dat heeft uh, geleid tot, ja, deze dag lijkt er wel aardig op. Ja. Ik heb een heel warm meisje. Nee, koud. Lekker. Oh, oh, oh. Nou, ik vroeg ja nee, nee, dat ook. Ik wilde wel een bakje. Toen zei raad ik dit aan. Dat is de beste van, van, van het huis. Maar, het oh, zo'n grote chocoladepunten zou zijn. We kunnen we wel met z'n allen van eten. Ja, ja. nou het smakelijk. Dankjewel. Heel gezellig wel je er ook even mee aan Ja toch? Cheers, geen chocoladetaart voor mij nog maar. Ik maar krijg ook was, nog wel wat lekkers hoor. Dus. Wat had jij nou uit? <laughs> dat is een goede vraag. Ja, ja. Dat is toch een verrassing, hè? <laughs> ja. iets, iets met groente volgens mij, maar dat met weet ik echt ook zo niet a, zeker. Met zo'n gewoon. man, ja, hè. En uh, voor mij is het een uh, enchilade met uh, molle. Dat is bekend, hè, wat het dat? Ja. en uh, Het zal zijn, een soort van tortilla tascada met, uh, met hummus en uh, lekker komkommers. Wat ben je voor mooi zo'n wat is het? een dinosaurus? Nou, dat was een middagje goede ja. ideeën delen, Jelle. Zo echt, hè? Digital Nomad zonder elkaar. ben Zo, nu ja. ja, president Digital Nomad. Ja, dat is een goede idee. Uh, ja, ja, ik ben niet hebben. zoveel functies, maar jij mag hem <laughs> hebben van mij. Maar wil je dus inderdaad, ben je op zoek van, wat voor job kan ik nou uh, gaan doen? Of hoe kan ik geld verdienen als, uh, als Digital Nomad of als uh, reizende familie? Deze meneer is gewoon uh, de reizende recruiter. Dat is een optie. Uh, jouw vriendin? Ja, yes, rijdende psycholoog. Dus, uh, en je kan functies natuurlijk uh, alles. Uh, uh, foto's maken, video's maken en uh, cursussen verkopen. Er dus zijn heel veel mogelijk we eigenlijk achter. Dus uh, check zijn profiel dat van Michelle. En uh, als je dat nog niet weet, <laughs> nou, bel ons dan <laughs> gewoon en dan komt het vast goed. Zeker. <laughs> was gezellig man. Daar word je toch vrolijk van? We Kunnen we rijden? Oké, okay, we gaan rijden. Ja, er moet ook nog was doen en uh, boodschappen, maar het loopt allemaal weer uit. Dus we dachten, we gaan eerst even lekker wat drinken en eten. En nu zagen we dit uh, campertje, dat is op zich al leuk. Ja. Je hebt dorst, hè? En daar staat liefst op. En volgens mij is alleen in het Nederlands het woord liefs bekend. Dus we gaan hier eens dus even kijken. Er zitten er wel heel veel mensen met een, een blauwe ogen en blond haar, blauwe haar. Ja, dat gaat vaak fout. Dus we gaan eerst maar dat nog even doen. En we, misschien gaan we niet eens meer terug uh, boodschappen doen. We gaan dat wel zien. Wil je even wat zin hebben. Leuk hè? zegt even terug naar de auto. ik wil Ja, ja, inderdaad. Oh, maar dat is Weet u al wat u gaat uh, bestellen? Weet je niet doen? Oh, Oké, okay. nou neem even de tijd. Om, uh... De liefst is dus van Thomas en Fem uit Nederland. Want ze hebben een From Farm to Van. Dus het lijkt alsof het dan rechtstreeks van de boerderij komt. En uh, zo broodje. Is het is dat een hibiscus uh, ja, ja. hier allemaal opgekomen Ook heel natuurlijk. Oh, ja. Hoe smaakt dat brandje? Lekker? Even je jurkje uitwassen. Was er iets opgekomen? Ja. Oh, nou, kan gebeuren hè. Lekker gezonde smoothies. Nou. Trof de vol heeft doen. Wij zijn voor de Green Smoothies gegaan. Nou, dat is gelukt, ja. ze zijn wel goed. Wat zit er allemaal in? Spinazie. limoen, Pineapples hadden? Okay. Pineapple. maar. En een bananenbrood. Lekkere saus. Ik ga nu uh, mijn laptop wegbrengen. Ik heb akkoord gekregen van de verzekeraar dat uh, het een officieel Apple Service Center is. Dus dat is fijn. Ik ga het horen wat, zij, uh, wat ze hier zeggen bij de iShop. Dus, uh, nou, we'll see. Premium reseller, dat zit goed. Nou, er was uh, een snel bezoekje aan de IShop uh, hier. Hij is nog zo nieuw dat ze nog geen service center hebben. Dat betekent dat ik naar Playa zal moeten. Dat ga ik niet vandaag doen, want dat is sowieso nog een uur uh, heen. Weer een uur terug met de auto. Maar ik denk dat ik uh, morgen van de week uh, met de Collectivo ga. Ook wel weer leuk. vertellen dat we eigenlijk was het plan onze planning om gewoon lekker naar de Chidarawi te gaan, de supermarkt. Soepje te maken en lekker wat spullen uit. Alleen Filou uh, slaapt ontzettend goed hier uh, smiddags. Vanaf 2 tot 6 ongeveer en dat snap ik ook wel was dus heel warm. Dat was hartstikke lekker toch? Maar daardoor uh, ja, loopt ons plan een beetje anders. Dus zijn we, nou, laten we dan toch maar even wat gaan eten bij Kala in dit geval. Lekker hoor. Lekker. Pizza. Pizza. Wat? Oh, Pizza. Ho. Lekker hoor. Lekker. Oh, Dat is lief. Uh, dat is lief. Uh. Een kleine pizza. Zie je? Toch wel, ja. Ja, nou, toch die tangolessen zijn dat geweest, hè? <laughs> nou, ze roepen al de collectivo naar Palaya. Kleine busjes. We stap je met z'n allen in, dus uh, daar gaan we. Ik ben benieuwd hoe duur het is. Geen idee, de vorige keer was het niet zo prijzig, maar dat is al zes jaar terug en alles is wat duurder geworden. We gaan het zien. Ik heb hem net ingeleverd met mijn MacBook. Ik wil Minimaal uh, 24 uur ben ik hem kwijt, dus vanavond hoop ik wat te horen. Misschien in ieder geval morgenochtend, maar misschien vanavond al. Nou, weer uh, terug in Tulum. Het uh, was 50 pesos, ongeveer 2,50 voor een uurtje, dus dat is echt geen geld. Er zit wel wat krap zoals je zag, maar uh, ach, het heeft wel wat. En terug naar huis. Het... het is echt wel lastig. Filou, weet jij wat jij gaat eten? Wat hebben we ook Keekje. Een Keekje. Dat is ook lekker. Ja, een vlieg. Huppe. Ik denk toch voor zo'n bol ga. Ja. Met uh, acai en mango. De boerbaan. De boerbaan. Dit is de, de bol uiteindelijk die ik uh, bestelde. Mango, kini en uh, allerlei lekkere dingen erbij. een mooi takje. En een mooi takje had ik gegeven. Uh. En mijn uh, gerechtje met uh, de tostados. Ja. En uh, de ruggers, die komt er zo aan. Was het aan het Dat is ook weer zo. Als je dan hier bent, zoek je toch ook weer naar andere kleding. Niet per se om kleding te hebben, maar wel wat past zeg maar, bij het klimaat en ja, hoe je je voelt. Zal ik het maar doen? Ja, zoals gezegd maken we bekend wie uh, deze week het kaartje van ons gaat ontvangen met een persoonlijke boodschap. En deze week gaat de kaart naar Anita van Oma Faraway. Bedankt voor je mooie reacties iedere keer weer. En uh, we gaan het kaartje naar je toe sturen. Ja, dus, ja dan uh, zien we je graag in de volgende video komende zondag. En voor nu geniet van je dag, volg je droom en tot volgende week. Tot volgende week. Adios. Doeg.